Hallo, ik ben Sandrine, technisch verantwoordelijke voor opleidingen en testcoördinateur bij ProNails. Vandaag ben ik zeer gelukkig om jou de nieuwe ProNails LED en UV Base Shells voor te stellen. En hier zijn ze, de drie nieuwe LED en UV ProNails Base Shells. Ze harden uit in enkel 30 seconden in de light en 2 minuten in UV. Ze hebben een laag hittevorming en je kan ze met 5 nagels tegelijkertijd uitharden. Welkom aan de Base Clear de Base Pink en de Base Perfect. De Base Clear is een flexibele hechtingsgel met een medium viscositeit die makkelijk aan te brengen is voor studenten en beginnende nagelstylisten. Ze biedt een perfect hechting aan normale, droog en sterke nageltypes. Nu de Base Pink. Ze is de zachte, roze versie van de Base Clear. Deze medium viscositeit hechtingsgel zal niet in de nagelrim uitlopen. En ze biedt een perfect hechting aan normaal tot droge nagelstippen. De Base Pink is de ideale basis voor een prachtige French manicure look. En hier is mijn lievelingste, de Base Perfect. Ze is lopender en daardoor de dunste basis in zijn soort, wat ideaal voor meer ervarende nagelstilisten is. Deze hechtingsgel biedt een extreem hechting aan alle nageltypes. Zelfs de zeer dun, wette en beschadigde nagels. De Base Perfect is de perfecte basis voor alle probleemnagels. Hier is het resultaat op de nagel. De Base Clear is volledig transparant. De Base Pink heeft een licht dekkende effect met een vleugje babyroos. En de Base Perfect is transparant en zeer dun. Have fun, Have fun Have bij het kiezen en product. gebruiken van onze producten. Bye!